In deze video een tweetal lessen van Stacey Rookhuizen. Bij sommigen van jullie misschien dat er nog een belletje doet rinkelen. Stacey was ooit bekende Nederlander en daar gaat ook de eerste ondernemersles over. Want uh, heeft dat nou voordelen dat je BNR bent, of in haar geval BNR was? Heeft dat voordelen ten opzichte van andere ondernemers? En uh, de tweede les, uh, en dat is er eentje ja, die past ook bij mijzelf, uh, dat is een les waarin Stacey uitlegt waarom ze het zo fijn vindt om kleine ondernemer te zijn wat zijn daar nou de voordelen van in haar ogen leer van de immer vrolijke en bij de handen stacy rookhuizen wat heb ik daarna gedaan ik heb ik in Nederland. toen worden? ben ik heb ik in Nederland is ja. ook een vak apart ja uh, ben geworden ja, ja dat is ook heel staat ja dat is wel wel grappig ik heb het altijd willen worden en nou, om een dus keer vertel, te... is het wel is het leuk uh, ja, het is, het is heel leuk en ik, ik, uh, uh, ik ben het geweest <laughs> voor vijf jaar ongeveer, vijf, zes jaar. X-Factor of zo ja, was het? X -Factor. Ja, X-Factor. Ja, een talenten ding. Een paar seizoenen gesureerd bij X-Factor en uh, dingen gepresenteerd, RTL 5. En toen ik letterlijk uh, twee keer Ranking the Stars had gedaan en drie keer Ik hou van Holland, toen dacht ik nou, nu zit het cirkeltje wel rond. En Playboy. Toen, ik dat, toen dacht ik dat. Heb nou, je nu... Playboy gedaan? Ja, heb ik ook heb gedaan. Heb je dat dus gemist? Ja, nee, heb je die niet boven hangen? Nee. <laughs> nee, maar serieus. Ja, nee, maar dat, dus... is voor de, dat is voor het geld gewoon ook. Ja, keihard. Hoeveel krijg je daarvoor? Of mag je dat contractueel niet zeggen? Nee, dat mag ik niet zeggen. Maar dat kun je toch wel doen. Uh, nee, dat mag ik niet zeggen. Maar, nee, maar, is dat jongens, niet verjaard? Laat we, laat we daar, ja, dat is sowieso verjaard. Uh, dat was ook voor de coronakilo's. Maar, maar is dat uh, een inkomen of een inkomen? Voor of veel mensen een jaarinkomen. Ja. Voor veel mensen een jaarinkomen. Maar anyway, laten we het vooruitkijken, ja, ja, ja. Ronnie. Nee, maar luister, hoe maar was het, be het bekende Nederlandschap? Is, als je daarop terugkijkt, is dat, wat, wat heeft het je gebracht? Uh, heel veel ervaring. Uh, heel veel lol. Uh, ja, het is gewoon, het is. Ik heb best wel in een raar circus gezeten. Ik was ja. 21 toen ik als jurylid aan de slag ging bij, uh, bij X Factor. Mm. Heb dus, je er nu nog wat aan? Ja, ook met mijn huidige werk merk ik gewoon. Ik kan er omheen lullen, maar het deurtje gaat wel iets makkelijker open ja, als ze je naam herkennen. Ze weten vaak niet meer waarvan, <laughs> maar ze de rokenhuizen. Wat was dat ja. ook weer? Ja. Uh, dus dat helpt natuurlijk wel een beetje. Ja, en gezien ik die jaren in de tv-wereld heb gezeten, voor de schermen, al die ervaring die ik daar heb opgedaan, heb ik meegenomen naar mijn huidige onderneming. Dus ja, zonder die ervaring voor de schermen, zonder het BN'ertje spelen voor vijf jaar, had ik dit niet op deze manier kunnen bouwen, denk ik. Bombeleid bestaat nu? Vijf jaar bijna. En is dat een, uh, uh, met alle respect, uh, letterlijk, is het een één ding? Of heb je echt kantoren, mensen in dienst en zo? Of doe je het allemaal zelf? Ik um, doe veel zelf. Yeah? En ik heb twee hele stoere meiden die, uh, die producties draaien. Yeah. Um, en dat is het eigenlijk. Dus het is bewust ook een heel klein bedrijf. Um, want ja, dat, dat vind ik fijn. Wat ik het leuk aan vind is dat ik een hele taart mag bakken. Dus, dus ik alle zit, facetten van het proces. Alle facetten. En ja. dat is het leukste dat er is. Dus ik ja. bel letterlijk aan bij een klant, bij een adventeerder. Of via via komen ze bij mij terecht. Dat is helemaal mooi, want daar sta je een voor. Um, en dan kom ik aan tafel van en pitch ik twee, drie ruwe formatideeën uh, binnen de genres van de televisiewetten. Mm -hmm. En met een beetje geluk uh, zeggen ze, nou dat willen we doen. Dan ga ik het produceren. En dan heb ik echt een team van twee mensen. Ik en nog één iemand. Met z'n tweeën bouwen we dat hele programma from scratch. En dan uh, draaien we het ook. Dus we huren wel altijd de beste camera-licht geluid mensen in. En dat ja. zijn dan, als het een survival show is, zoals, in de, uh, zoals uh, 72 Gronds. Dan, dan werken we bijvoorbeeld ook met de cameramensen van Expeditie Robinson. Dan je snapt die mensen <laughs> weten hoe je dat moet registreren. En dan regisseer ik het ook. Doe net alsof ik weet hoe het moet. En dan, uh, maar alles gaat op gevoel en intuïtie. Zeg maar. ik, Monteer je ik, het ook zelf? En dan gaan we in de postproductie doen we het ook zelf. Gewoon dus, dus Adobe Premiere achter Mac? Nee, nee, ik durf niet zeggen maar Final Cut Pro. die je Final Cut Pro nog? Ja, ja? Op, ja, ik heb Final Cut Pro. Ah, ja. Ja, de mensen die die lachen op me uit altijd. Vind je ben jij gewend? Ja, ik heb mezelf dat aangeleerd en okay. ik ben blij dat ik het programma begrijp. Ja. Dus ik, kan, ik edit zelf in Final Cut. En Um, ik leg zelf de muziek onder, dus ik mocht zelf ook mezelf ja, sound uh, dingen doen. Ik vind het, ik denk ik, veel. Maar ik, ja. Ja, ik vind het zo leuk, omdat ik heb dat precies zelf. En er zijn hele mensen die snappen er helemaal geen reet van. Me. Ik vind het juist, zeg maar aan de ene kant dat, zeg maar, strategisch denken en met klanten bezig zijn, en, en aan de andere kant lekker aan de knopjes drukken en gewoon lopen te Maken. editen. Ik vind ja. iets creëren. Ja. Maar het leuke is, je je bedenkt iets en je maakt het. En mijn ervaring is, in de afgelopen vijf jaar bombeleed. Ik heb iets bedacht en dan, dan mag ik het maken en dan is het klaar. En dan is het precies zo hoe ik het bedacht dat ja. aan de voorkant. Nou, dat is gewoon echt heel. Ja, dat is echt te gek. Ja. Dat is echt leuk. En wil je nou het hele gesprek zien? Dan uh, kijk dan in de beschrijving van deze video. Daar vind je een link terug naar die video. En wil je nog meer van dit soort praktische ondernemerslessen in wat kortere video's uh, zien, wil je er meer van? Blijf dan hangen hierna twee nieuwe video's. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi!